Zondag vandaag en we gaan even op buitenrit. Gisteren natuurlijk lekker gewandeld. Ik heb wel alvast een flesje aan. testie die heeft verlichting aan. Want het wordt heel snel donker. En het is wel pas half vier of zo. Maar om half vijf is het al dat de zon ondergaat, Dus om vijf uur is donker. Als je Dan net toevallig, net wat later, of wat ik van wat ben, dan uh, zien ze hier niet meer. Dus ze hebben gewoon reflecterende spullen aan. En ik denk dat, binnenkort dat ik binnenkort even bij Daniëlle van de door langs ga, die een van onze sponsoren is, om uh, even wat reflecterende spullen te halen. Het is toch wel erg snel heel erg donker. Oké, okay, daar is Tess. En zoals je ziet, die heeft zelfs lampjes. Dus die doen we straks lampjes aan. Dan kunnen we er goed zien. Je ziet inmiddels, de zon gaat onder en het is, het is pas 10 over 4. Kijk maar, daar gaat de zon al. Nou, ze dus waren hier ergens iets met spieren aan het doen. En buiten dat, uh, ik weet niet wat het was, maar het soms allebei echt helemaal niet aan. Dus het is even afgestapt. En nu is ze even er langs geleid. Dus dat is, ja, ik niet we zijn het er echt helemaal niet mee eens. We gaan naar huis. Het is bijna donker. Ik kan nog niet. zo blondie freestylen. En dan ga ik vooral oefenen met uh, draf. Uh, van draf naar galop en van gelop naar draf. Want dat vinden we allebei nog een beetje lastig. Let op. Gaan op kor. Goed zo, meisje. Hé. Hey. Uh, let op. Gaan op kor. Goed zo. En ho. Oh, draf. Braaf. Stap, Oh, stap en hoog, stap en oh, eraf, oh. braaf hoor. let op, galop, kom, braaf, goed zo meisje. En ho, draf. Braaf! En ho, ho. Stap. Goed zo, brave pony. Het is koud. Het is heel koud. Wacht even, kijk maar. Zit een deken op. Ik heb, ik heb, Maar kijk, het is ook twee laags, hè? En we gaan vandaag met Tess, eigenlijk net als vorige week, eerst weer mooi de ontspanning opzoeken. Kijk, dat zien we nou al heel mooi. En hoe sneller en beter we de ontspanning voor elkaar hebben, hoe eerder we wat meer richting een wedstrijdhouding kunnen kijken. En weer richting een beetje wijken kunnen zoeken. En dat natuurlijk afwisselen met steeds een beetje laag. Dan weer naar boven en weer een beetje lager instellen. Dat we zo mooi de rug en de buik blijven trainen. Ja, en weer vragen. Kan ik wijken? Kan ik wijken? Dus een beetje rem, controle maken aan je buitenteugel. En dan vraag ik, kan ik wijken? Let op, ze gaat pas op die linkerkant loslaten. Als dat de rechteroor naar beneden toe is. Hè? Ja, ja, goed zo. Dus je rijdt eigenlijk, ga je de schijnovergang naar de stap opzoeken. Terwijl je een beetje gaat wijken voor je rechterkuit. Dus je gaat een beetje langzamer. Je dwingt haar daardoor een beetje... Om de lichaam meer te gaan, om de rug meer te gaan gebruiken. Daarin wil je een klein beetje kijken met die binnenkuit. Kan ik wat wijken? En als ze ontspant, dan maak je daar gebruik van door weer wat naar voren te rijden. Ja, goed zo. En als ze dan weer strak wordt, dan ga je weer een beetje terug. Ga je eerst weer die rust opzoeken. Daar die ontspanning. En dan ga je weer naar voren toe rijden. Daar, zo. Twee teugels. Dus, maar dat zit hem in je schouders. Als je schouders strak zijn, dan gaan je handen mee met je lichaam. Zo, ja. ja uh, geef niet. Uh, niet harder, niet harder. Even aanhouden met links. Goed zo. En weer opzij voor die rechterkuit. En weer opzij. En dan weer op zoek. Nadat ze niet die neus meer naar beneden doet, maar die oren meer laat zakken. Niet die binnenteugel. Ja, blijf. Ja, blijf. Uh, aan rechts. Rechts. A rechts, niet die linkerteugel, niet die binnenmondhoek ook losmaken. Dat is het laatste waar je aan mag denken. Zo, als die sterk is aan links, moet je meteen jouw linkerbeen ingrijpen. Dus in het begin moet je even controle maken, maar door steeds daar met dat been een beetje aan te zitten, dan komen ze beter aan het been. Goed zo, hartstikke goed gereden. Kijk. Oh, nog meer. Dus iedere keer als ik heb gebukt om bijvoorbeeld een hindernis te bestellen, moet ik al mijn knopen weer opnieuw liggen. Uh, nou, Tessa die heeft al lekker wat losgereden. En dat ziet er keurig uit. Dus we gaan nog even samen een stukje galopperen. Dan gaan we lekker beginnen aan het springen. Uh, zondag hebben we voor het eerst oefenspringen. Nou ja, niet voor het eerst denk ik. Maar wij samen gaan dan voor het eerst oefenspringen. Uh, dus ik wil eerst even een beetje ontspanning naar de sprong toe. En daarna lekker kijken of we uh, met controle en goed voor elkaar het parcours kunnen springen zoals we dat ook zondag zouden willen Ruim galopperen Grote galopsprongen Goed zo! Oké, okay, nou kijk maar eens of je zo in deze galop een keer naar het steltje kan komen Het gaat er maar niet om dat je afstand rijdt of iets, maar gewoon lekker galopperen naar die eerste paal en dan moet je rechts vanzelf Heel goed, recht Netjes geuzeld. En dan doe je zo je hand veranderen. Kun je je hand veranderen? Ja, deze ja, ja. precies in de weg. Een mooie schouder. 1, 2, 1. Dat is zonde, want je afstand was heel mooi. Zullen bij de hindernissen ook allemaal hekjes en allemaal gekleurde dingen hangen. Dus we maken het vandaag thuis ook iets spannender als normaal. Dat we eigenlijk een beetje voorbereiden op zondag. Dat bijna alles wat we zondag tegenkomen dat het meevalt. En dat dat minder is. Nou bereid maar lekker voor Tess. Ja goed gedaan. Even van de hand veranderen Tess. Dus Doe we even je spring schoen. En dan ga je weer weg. Ik moet wel die spullen eraan houden. Nou moet ik bukken. En hier moet een of ander, maar dan gaat mijn jas open. Dus dat is dubbel, maar. Kunnen we niet even bovenaf filmen? Ja. Oké, okay, dan gaat mijn jas jongens. Alle drukkers ook, hè? Goeie rekenen. Als ze een hele spannend vinden. Zorg dat je niet te veel met je hand van links naar rechts gaat sturen. Maar echt tussen je teugels en die kuiten zo dat lichaam. Dat ze niet een kant op kunnen rennen. Dat je ze echt een beetje opsluit. Heel goed gereden. Die koe die is dus makkelijker. Hè? Er staat niks onder. Maar daarna komt het. Nee. Daar gaan we zo om kijken. Maar er is één optie en dat is er overheen. Sluit hem op. Sluit hem op. Sluit hem op. Sluit hem op. Okay, dat Oh, dat is zonder dat je hem linksaf af kan rennen. Heel goed meisje. Helemaal nog een keer vanaf die toek, hè? Zitten, kom in, zitten zitten zitten, zitten, zitten, zitten, zitten. zitten, zitten, zitten. Ja! En dan mag je verder. Wel even goede galop. Oh, we meteen hier. Deen, twee. Ja! Keurig. Heel goed Heel goed gereed Hoe Heel goed gereed. je Even goed belonen. Hartstikke goed, hè? Ja, jezelf als je Goed zo. Heel goed hoor. Kijk verder. Ja, echt Oh, nog één keer, Tess. En nog één keer. Blijf maar die twee draaien. Ja, super, goed. Eén keer balon weer stellen. Zo, oh. oh, ah. Goed zo. Lekker uitdragen, Tess. Hartstikke goed. Zo. Nou, en als we weten dat dit kan, gaan we dat ook gewoon elke week een beetje meepakken. Ja. Totdat we zo elke week eh, gewoon. Elke week op al die een kleedje hebben liggen. Goed hoor, hartstikke goed gereden. Ik heb net les gehad samen met Blondie. Dat ging heel erg goed. Daarna uh, hebben we er zeiltjes en pionnen en allemaal spannende dingen bij gezet. Omdat we natuurlijk zondag gaan een kliniek rijden. En we dachten, nou we gaan dan eens oefenen. Het was wel een beetje spannend, maar het is gelukt. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Als je deze weekvlog leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op het belletje. Het belletje in thuis, dat vind ik in Zuid-Duitsland heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag morgen bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei.